Zintje hey, Oeh, hij rij je achter elkaar langs je hebt wel alles. Kijk eens, Masja! Oeh Mascha! Sintje! De kleine kippen zitten in dat groene bak. Mascha! En, en één keer naar binnen. Hé, hey Mascha. Hé, hey Mascha. Ik ben een beetje mager, Masha? Hey, hé, hey, Masha, Hé, hey. Sintje. Oh, Masha.